De scheidsrechter van vanmiddag, de heer Spaan, heeft gefloten. Ten teken dat deze wedstrijd is begonnen tussen DVS33 en VVSB. Quincy Veenhoff. Was een hele mooie mogelijkheid geweest. Jeremy Jonker die al gelijk naar voren stormde. Maar dat betekent dat daar achterin bij DVS weer ruimte is. En daar komt hij. Jonge, jonge, jonge. Dit had na één minuut spelen. Had dit zomaar de openingstreffer kunnen zijn voor VVSB. Quincy Veenhoff. Mooie combinatie. Kan worden weggekopt die bal. Maarten van Dijk. Lars Dekker. En Lars Dekker schiet. Kijk. Dat is goed. Vinkluiver, Luiver. Bal richting Stef Nijland. Dit kan gevaarlijk worden. Anicora. Anikora. Anikora schiet naast de goal van Ruben Valk. Nou, dit ziet er goed uit. Maar dan een meter of 20, 30 voor het doel. Dan gaat het vaak verkeerd. Maar dit is echt heel mooi. Heel jammer. Dit had er moeten zijn, het Anikora. Wat gaat hij doen? Hij glijdt weg. En... Uh, Komt vervolgens met zijn arm op de bal. Ja, ze komen er niet uit. Compliment voor VVSB. Dit is mooi. Goeie actie Maarten van Dijk. Prima gespeeld Maarten van Dijk. Die brengt daar diepte in. Stef Nijland. De schot. Maar helaas de rebound. Te slapjes. Daar had hij echt keihard zijn wreef tegenaan moeten zetten, Kenneth. Dat gaat hij nog wel een keer doen hoor. Maarten van Dijk, Vloedgraaf achterin, Tarik Evre, Tarik Evre, hij scoort niet, Tarik Evre die niet scoort, ongeloof bij het publiek en bij mij, hoe kan hij er niet in? Daar fluit Schuizrecht de Spaan voor de laatste keer, deze eerste helft, wij gaan rusten, wij gaan naar de zee met een brilstand op het scorebord. Kan een gevaarlijk moment opleveren. Zeker als Eekhout mee naar voren gaat. Nikki, Eekhout. Komt hij? En die zit er dus gewoon in. 1-0 voor VVSB. Prima bij de tweede paal neergelegd. En zo leidt VVSB aan Incora. Weer een mislukte individuele actie. Moet hij niet doen. Die moet alleen maar in het strafschopgebied gaan rommelen. Prima uitgespeeld. En een doelpunt. Maar wel buitenspel. Wel heel mooi uitgespeeld. Maar helaas voor VVSB buitenspel... Stef Nijland. Vloedgraven. Nu. Prima redding van de keeper. Maar keeper wordt het ook makkelijk gemaakt want de ballen die van de voorwaartse van DVS komen die zijn altijd in de richting van de keeper. En daar komt Dompig. Maakt hij zijn fout van de eerste minuut goed? Nee. Goede redding in dit geval van Daan Huiskamp. Hij had ook een wippertje kunnen geven. Dompig. Dan was Huiskamp kansloos geweest. Maar nog steeds een kans. VVSB. Nog steeds in balbezit. Inmiddels... Uh... In de 67ste minuut aanbeland. Het is VVSB die aanvalt. Dat zien we liever andersom. Gaat hij hem klaarleggen voor een schot. Zo! Die krijg je om je oren zeg. Fantastische goal van uh, invaller Halman. Uh, 2-0 gewoon keihard. Boom. Even. Je voelde hem aankomen. Hij legt hem klaar. Wordt geen strobreedte in de weg gelegd. En kan hij 2-0 maken. 0-2. Eindelijk, de scheidsrechter, Fluit, voor de laatste maal. Peter Wesseling, um, we hebben de wedstrijd gezien uh, vanmiddag. Wat, wat is jouw visie op uh, deze wedstrijd? Uh, nou, ik denk dat de jongens zich gerefenseerd hebben in ieder geval van vorige week. Uh, ik denk dat we nou, 60-65% aan de bal waren. Uh, ik denk de eerste helft goed, een paar goede 100% procent kansen. Uh, nou, zei eigenlijk in de uh, tiende minuut volgens mij een goede kans waarin we uh, ja, de jongen bij de tweede paal vrij in laten schieten, die raakte me niet lekker. Uh, ja, en eigenlijk hebben wij de overhand. Uh, dat heb ik, heb ik eigenlijk de eerste al gezien. Uh, ik denk dat je daar misschien wel op uh, 1-2-0 moet staan. Twee, uh, drie uh, goede kansen. Einde uh, met de keeper. Dus uh, ja, we gingen wel een goed gevoel rust in, goed georganiseerd. Uh, nou ja, dat. En om positief te zijn, uh, Maarten van Dijk uh, vond ik uh, in de eerste helft opvallend. Ja, hij speelde makkelijk. Uh, speelde makkelijk onder de druk vandaan. Uh, maar ik vond eigenlijk iedereen wel heel geconcentreerd en uh, comfortabel aan de bal. Uh, ja. uh, waarom gaat het dan uh, in zo'n tweede helft uh, mis? Ja, natuurlijk uh, heel ongelukkig, direct naar rust uh, uh, valt hij er zomaar in. Ja, ja, vrije bal. Uh... We hadden nog zo gezegd in de rust, uh, zorg dat we de eerste 15 vijftien minuten doorkomen. Uh, en dan doorkomen dat we geen tegenkrol krijgen. Uh, ja, na een minuut ligt hij erin. Ja. Vrije bal, de vrije bal die we weggeven, eigenlijk een beetje onnodig denk ik. Ja, dan helpen ze een beetje in het zadel. Hè, door, uh, nou, dan gaat iedereen mee naar voorbeun. Nou ja, Volgens mij loopt Quincy niet met zijn man mee. Valt precies tussen uh, 1-0. En dan noem je precies ook een jongen die ik vreselijk hard vind te werken. En dat, ja. en dat vind jij ook, want daarom staat hij er ook eigenlijk altijd in. Um, maar de, de ploeg krijgt het dan niet voor elkaar als team om, om VVSB echt helemaal op te sluiten? Nee, nee klopt. De tweede, ja, we moeten dan ook echt op jacht. Ik moet eerlijk zeggen, de laatste 20 minuten vond ik uh, ja, wat onsamenhangend, geen organisatie meer. We hebben nog wel een paar goede kansen ge gecreëerd vanuit, uh, vanuit voetbal, zeg maar. Uh, maar we zijn niet echt in staat geweest om, uh, om echt de druk erop te houden, uh, dat klopt. En volgens mij is het, is het vertrouwen op een of andere manier ook uh, volkomen zoek bij, uh, bij sommige spelers. Ja, maar ja, dat heb ik de eerste helft niet gezien. Dus uh, de eerste helft was iedereen comfortabel, het had gewerkt. De tweede helft ook, iedereen uh, doet zijn stinkende best. En uh, wat ik al zei, we hebben ons gerefenseerd van vorige week. Vorige week uh, weinig initiatief rijk. Veel de bal, weinig initiatief. En dat heb ik vandaag wel gezien. Veel, veel vanuit de beweging, veel de bal willen hebben. Uh, ja, ja, en dan word je eigenlijk op twee momentjes. Ja, natuurlijk een geweldige goal die tweede goal, maar geen druk op de bal. Ja, en een vrije bal uh, ja, kost je dadelijk de wedstrijd. Uh. Ik heb persoonlijk wel eens vaker gezien dat amateurclubs op een gegeven moment in de beker enorm presteren. Eindhoven, Vitesse, hoogtepunten, Spartanijkerk verslagen thuis, hoogtepunten, hoogtepunten. En op een gegeven moment, ja, net alsof, alsof die, die, die lijn... ...knapt en, en opeens is het weg. Ja, maar dan ben ik benieuwd wat jij uh, gezien hebt bij de, in de wedstrijd... Zeg maar, ...waardoor jij vindt dat de, de lijn knapt. Uh, uiteindelijk probeer je naar voetbalgedrag te kijken... De eerste helft uh, dikke voldoende dik met elkaar uh, en de tweede helft uh, nou, ook hard gewerkt met elkaar. Uh, alleen dan moeten we echt op zoek naar, naar de goal en dan hebben we uh, ja, gewoon te weinig afgedwongen met elkaar. Je kunt niet zeggen dat we niet hard gewerkt hebben, hè. dus die lijn waar jij het dan over hebt, uh, ja, heb ik niet gezien. Ik heb alleen gezien dat we uiteindelijk niet in staat zijn geweest om, uh, om uh, VZB heel erg moeilijk te maken uh, de tweede helft. Uh. En, en, en nogmaals, uh, ja, volgens mij hebben we als team gevochten met elkaar. Eerlijk gezegd, de laatste 10, 15 minuten uh, ja, misschien een beetje onsamenhangend. Uh, en uh, veel balverlies waardoor zij konden counteren. Uh, ja, toen was, uh, uh, stond ook al 2-0. Dus er uh, een beetje beter weten in. Maar dat was niet uh, heel erg georganiseerd. Uh, nee. Um, ja, wat moeten we er nog meer van zeggen? We, heb, heb, heb, nou, jij nog, heb jij nog iets uh, te bedden te brengen? Nou ja, gewoon dat ik vind dat we. Ik, bedoel, ik sta voor de jongens, ik sta voor die groep. Uh, je, volgens mij kunnen we ze niks verwijten. Uh, we hebben de mooiste kansen gehad. Uh, ik denk ook de, de echte beste kansen. Uh, nou, die komen van Tarik, uh, Maat 1 op 1, Stef, volgens mij. Quincy een keer uh, en de tweede helft ook nog een keer, 1 op 1, Stef die dan net niet de bal net lekker meekrijgt. Uh, hey, dus daar kunnen we niet zoveel voor zeggen. We moeten gewoon die ballen erin schieten uh, en dan sta je hier met, uh, met elkaar met een heel ander gevoel. Uh, Want ik vind dat we niet heel slecht gespeeld hebben. Precies. Maar dat is geen garantie dat je wint. Dus. Oké, okay, huiswerk voor de volgende week. Hè. Tel leden uit... Ja, nee, dat natuurlijk. We hebben eronder. En uh, maandag moeten we gewoon weer fris door. Uh, ja, het is niet anders. Uh. Okay. Succes daarmee. Dankjewel, man.